Even wachten. Ja, daar is die weer. Vlekkeloze timing. Voor mensen zoals jij hebben we Single Wash. Een speciaal programma voor dat ene kledingstuk. En je verbruikt tot 70% minder water en energie dan normaal. Schoon in alle opzichten. Miele.